Veel mensen vinden baby's lief, schattig en onschuldig. Maar nu ik ze tien maanden in eentje ben opgetrokken, merk ik dat ze ook wel hele donkere kanten hebben. En mijn kind uit zijn donkere kant door dingen kapot te maken. Duivels zijn. Dit zijn de vijf dingen die mijn kind heeft vernietigd. Nee. Heb je net echt een mega mooie toren van blokken gebouwd, waar je echt ontzettend trots op bent. En ja hoor, daar komt hij dan. Zogenaamd geïnteresseerd aangetrokken. En pa de grond gelijk. Alle blokken door de kamer en weg. Luchtversteil. Je strak lichaam, door tijdgewerkt kan je niet meer sporten. Alle stress stapelt zich op en het eet eetje weg met bier en comfort voelt. En na tien maanden is het resultaat zichtbaar. Ze voelen het. Iets in hun zegt ze dat als ze aan de gordijnen trekken, ze een stukje van je ziel kapot kunnen maken. Ik weet niet of je ooit willen dus zo'n kapot getrokken gordijntjes opnieuw in een plafondpapier hebt geschroet. maar na twee keer opnieuw ophangen, kun je beter een hele nieuwe plafond kopen. Stoer hoe stoer je, je ook bent, en die ogen en die lach breken je. Weg stoerheid, haantjesgedrag en masculiniteit. De bank thuis met je gezin is het enige wat telt. En tot slot natuurlijk je slaapritme. Ik ben er ook heilig van overtuigd dat dit een wapen is van een kind om je mentaal op te breken. Psychologische oorlogsmoed, noemen ze dat. Niet meer logisch na kunnen denken waardoor alle voorgaande voorbeelden inslaan als een bom. Met al deze voorbeelden zou je me haast ter adoptie willen stellen. Oh, misschien moet ik er gewoon een nachtje over slapen. Nee.